De pluim van Ede, dat is een bijzondere onderscheiding voor kinderen van 6 tot 16 jaar. En jaarlijks rijken we die op een hele feestelijke bijeenkomst met elkaar uit. Ik heb de pluim van Ede gewonnen, omdat Vera en ik heel veel plastic hebben opgeruimd. En goed voor de natuur hebben gezorgd en een hele club op hebben gericht. Ik was wel heel verbaasd, maar ik vond het wel heel leuk. Ja, heel blij. Ken jij een kind of jongere van 6 tot 16 jaar die een ander geholpen heeft in Ede? Of iets anders bijzonders heeft gedaan? Dat kan in de sport kampioen geworden. Maar kan ook gewoon zijn om iemand te helpen. Of een initiatief heeft uh, genomen wat echt de moeite waard is om eens nader te belichten. Meld die aan op de link. Die verschijnt in beeld. En dan krijgt hij de kans om de pluim van Ede te krijgen. Van harte aanbevolen.